We gaan aan de slag met het maken van de presentatie in Peerdeck. Ik ben weer op de homepage en uh, je ziet eigenlijk, je kunt maar één ding doen. New. Nou, daar ga je naartoe. En uh, hier ga je dus aan de slag met het maken van de presentatie in Peerdeck. Uh, dat kun je uh, eindeloos doen. Je kunt onbeperkte uh, presentaties maken in Peerdeck zelf. Maar als je iets wil importeren uit PowerPoint of zo of uit google presentation dan kun je dat maar 50 keer dus daar moet je even rekening mee houden nou hoe werkt dat? Uh, je zegt gewoon add slides en uh, je ziet hier meteen dus de projector, projector preview dus dat is wat de leerlingen of studenten zien tijdens de presentatie op jouw digibord en dit is de student preview dit is wat de studenten zien uiteindelijk uh, als ze ingelogd zijn en uh, bijvoorbeeld op hun telefoon of tablet nou uh, je gaat aan de slag met de presentatie en hoeveel mensen wonen er in nederland vraagteken je kunt uh, een image toevoegen uh, bij de afbeelding heb ik iets opgeslagen deze open hop en uh, dan ga je aan de slag met het toevoegen van een vraag. Nou, hier zie je wat mogelijkheden. Nou, dit zijn de betaalde mogelijkheden, maar je kunt een multiple choice toevoegen. En dan zeg je bijvoorbeeld 12 miljoen... Dan nou, moet ik het wel even goed schrijven. 15 miljoen en 17 miljoen. Oké, okay. nou dan ga je naar de volgende slide en dan zeg je bijvoorbeeld Hoeveel mannen wonen er in Nederland? Vraagteken. Nou, hier wil ik niet multiple choice, maar ze mogen gewoon een stukje tekst schrijven. Dus dat is ook mogelijk. En uh, wat nog mogelijk is, hoeveel vrouwen wonen er in Nederland? Nederland, vraagteken. En dan kun je ook nog zeggen een getal aangeven. Dus dan kunnen ze een getal erin typen. Dus dit zijn eigenlijk de drie mogelijkheden. Daar kun je, kom je eigenlijk een heel eind mee. Uh, dat is even op, uh, over hoe je een presentatie maakt in slide. Geef het even naam, test, Nederland, rename en hier kun je zeggen Start Presenting en dan gaat de sessie starten die je dus voor de studenten krijgt. En de studenten moeten dus inloggen. Nou oké, okay. kijk even op je digibord of je het ziet. En dit is de code die de studenten kunnen gebruiken om in te loggen. Dat laat ik zo in het volgende filmpje even zien op mijn telefoon.